Hey lieve mensen, fijn dat jullie weer kijken, van de Fiat, ik heb wat, uh, wat oeilijke lekkage en uh, ik zal eens kijken, dus we zullen eens gaan kijken waar het, uh, waar het zit. Ik heb het idee dat mijn, mijn veersnaar, dat kun je zo niet zien, op wat verder gaat. Ik heb het idee dat het van de benzinepomp, van het benzinepompje afkomt. Die doet toch niet meer mee. Dus ik wou daar iets, uh, iets voor gaan maken. Ik heb er een, uh, een elektrische benzinepomp op zitten. Dus die gaan we eraf halen en, uh, en iets anders voor maken. Oké, okay, de benzinepomp vervangen is verder niet zo, uh, zo heel moeilijk. Dopje 13. Even losdraaien. Twee, uh, twee boutjes zitten erin. Ja, het is verder uh, niet zo heel spannend. En hij zit er los. Uh, Even nog, er, uh, nog, nog eruit draaien. Uh, ik heb hier uh, voor een... Uh, een, een, een aluminium blokje gegoten in de vorm van, uh, ja, van, de, van het voetplaatje, het schildje wat ertussen zit. En die zet ik die gaan we er dadelijk op zetten. Ja, dat is verder is ook, uh, ook niet zo moeilijk. Een pakkingje ertussen. En uh, kijk, hier komt de, komt de benzinepomp eraf met, de, ja, met, met, met dat voetplaatje. Uh, het warmte tot de brandstofpomp niet te warm wordt het pakkinkje er eventjes afhalen daarna de boel schoonmaken zodat het allemaal weer, weer netjes schoon is en het nieuwe weer kan monteren en ik zal een link hierboven in, in het vermelden waar je kunt zien hoe ik dit dit aluminium blokje heb gemaakt ja, zit ook gewoon, eh, gewoon vast met twee boutjes m eh, 8, sleuteltje 13. Ik heb er eh, borgringetjes tussen gelegd, zodat die eh, ja, straks ook niet meer, eh, niet meer lostrilt. De brandpomp zat er niet meer, niet meer vast aan en daarom lekker die olie. Lieve mensen, dit was het voor deze keer. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en eh, vergeet niet te abonneren, een duimpje omhoog en eh, als je het leuk vindt, laat een comment achter. Houdoe!